Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over het zuur-base-evenwicht en hoe je dat gebruikt om een bloedgasanalyse te interpreteren. Je gaat leren over de pH, acidose en alcoholose, buffersystemen waaronder de belangrijke bicarbonaatbuffer en de termen metabol en respiratoire worden uitgelegd en hoe compensatie werkt. Het zuur-base-evenwicht is letterlijk een evenwicht tussen de hoeveelheid zuren en basen. Dat drukken we uit in pH, ergens tussen de 0 en de 14. In het kader van homeostase blijft de pH van het bloed altijd tussen de 7,35 en de 7,45. Het hoeft maar een klein beetje af te wijken voor een levensbedreigende situatie. Daarom heeft ons lichaam meerdere buffersystemen om het zuurbase evenwicht te bewaren. Het eiwitbuffersysteem, het fosfaatbuffersysteem, en een hele belangrijke waar deze video over gaat het bicarbonaatbuffersysteem. De bicarbonaatbuffer wordt op een scheikundige manier zo geschreven. H2O plus CO2 wordt H2CO3 en dat kan dan weer H plus en HCO3- worden, en andersom. Water en CO2, oftewel koolstofdioxide, kennen we natuurlijk al. H2CO3 is koolzuur. En H kennen we ook als een waterstofion of ook wel een proton. En dan missen we nog de naamgever van deze buffer, de bicarbonaat. Voor het gemak is het het makkelijkste onthouden dat bicarbonaat een base is en CO2 een zuur. En ja, voor de scheikundigen onder ons, dat is inderdaad kort door de bocht. Maar voor de uitleg van het zuurbase evenwicht en de interpretatie daarvan is het het meest praktisch om te onthouden dat CO2 is zuur en bicarbonaat is basis. Als het bloed te zuur wordt noemen we dat acidose en als het te basisch wordt alkalose. Gelukkig gebeurt dat niet zo snel, want zoals ik net al zei is de pH regulatie in het bloed heel nauw tussen de 7,35 en de 7,45. De zuren en bazen kunnen elkaar namelijk wegvangen, oftewel de buffer. Stel, er komt heel veel H plus in het bloed. Dan zal het weggevangen worden door bicarbonaat en ontstaat er koolzuur. Dan is het zuur weg en zal de pH dus behouden blijven. Hetzelfde geldt voor bazen. Die kunnen worden weggevangen door een zuur en daardoor blijft de homeostase ook bewaard. Maar buffers kunnen uitgeput raken, zodat ze niet meer kunnen wegvangen. Dan komen we in de situatie terecht dat er een acidose of alkalose kan ontstaan. Dit kan ontstaan door de longen of de nieren, eigenlijk ook door de maag, die we dan ook tot metabool rekenen, maar voor het begrijpen van het zuur-base evenwicht focussen we nu weer even alleen op de nieren. De longen vanwege de CO2 die we kunnen uitademen en de nieren omdat die kunnen sturen hoeveel bicarbonaat we kunnen uitblassen. Dat noemen we dan respiratoire en metabol. We hebben vier varianten, acidose en alkalose en dan door de longen en door de nieren. Dit noemen we dan respiratoire acidose, respiratoire alkalose, metabole acidose en metabole alkalose. Nu nog even snel overal de formule erbij. Respiratoire acidose betekent letterlijk door de longen is het bloed te zuur. Nou weten jullie al dat CO2 zuur is, dus dan is het makkelijk te berekenen wat er aan de hand is. Er is te veel CO2 aanwezig. En bij welke ziektebeelden kan je dat dan tegenkomen? Nou alles waarbij er hypoventilatie is, oftewel een te trage ademhaling waardoor er minder CO2 wordt uitgeademd of bij een ineffectieve gasuitwisseling. Hierdoor stapelt CO2 op in het bloed en dit kan je zien bij mensen met COPD, te veel sedatie bij bijvoorbeeld morfine, anesthesie, een hoofdtrauma, neuromusculaire aandoeningen en bij mechanische ventilatie. Respiratoire alkalose betekent door de longen is het bloed te basisch. Hierbij is er te weinig CO2 aanwezig. Door afwezigheid van zuur wordt het bloed dus te basisch. Dit kan je zien bij te veel afblazen van CO2, oftewel hyperventilatie. Metabole acidose betekent door de nieren is het bloed te zuur. Er is te veel zuur of te weinig bazen. Dit zien we onder andere bij diabetische ketoacidose, alcoholintoxicaties, nierfalen en rhabdomyolyse, oftewel een heftige spierafbraak. En dan nog de metabole alkalose. Door de nieren is het bloed te basisch. Er wordt te veel H plus uitgescheiden of er is te veel bicarbonaat aanwezig. Dit zien we bij braken, diuretica gebruik, kaliumtekort of bij een hoge natrium intake. Wat het lichaam dan gaat doen is het volgende. Het gaat compenseren. Als er iets misgaat in de longen dan gaan de nieren compenseren. En andersom, als er iets misgaat in de nieren, gaan de longen compenseren. Dit noemen we dan respiratoire of metabool compenseren. Respiratoir compenseren kunnen we heel snel. We gaan gewoon sneller of langzamer ademen. Metabol compenseren gaat langzamer en duurt een aantal dagen, omdat de nieren dan nog even moeten aanpassen. Bij respiratoire acidose is het bloed te zuur door de longen. Dus we zien dat de nieren gaan proberen het bloed basischer te maken, door veel bicarbonaat vast te gaan houden. Hierdoor zal de pH richting de normaalwaarde gaan, of zelfs helemaal normaal worden. Bij respiratoire alkalose zullen we zien dat de nieren juist bicarbonaat gaan uitscheiden, om wat bazen kwijt te raken. Bij metabole acidose gaan de longen compenseren, dus dan gaan we CO2 afblazen door sneller adem te halen ofwel hyperventilatie. Bij metabole alkalose gaan we juist CO2 vasthouden door langzamer te ademhalen, hypoventilatie. Kijk nu de volgende video waarin we vier casussen gaan bespreken waarbij we deze theorie gaan toepassen. Hier leer je hoe je aan de hand van een stappenplan elk bloedgas kan interpreteren. Heb je vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag in de reacties. Bedankt voor het kijken!